Preventie voor de wervelkolom en gewrichten met NSP-producten in de EU. De twee belangrijkste producten van de NSP: Everflex en collageen. Twee belangrijke feiten over kraakbeen en groeihormoon: hoe kunnen we ze toepassen? Feit nummer 1: Er zijn geen bloedvaten in het kraakbeenweefsel van een volwassene. Feit nummer 2. Eigen menselijk groeihormoon helpt aanzienlijk om bot, spier- en kraakbeenweefsel te herstellen. Er zijn geen bloedvaten in het kraakbeen. Voedingsstoffen komen het kraakbeen binnen vanuit de gewrichtsvloeistof, niet uit bloed. Het is belangrijk. De methode van penetratie wordt diffusie genoemd. Verspreiding van voedingsstoffen uit gewrichtsvloeistof is de enige natuurlijke manier om kraakbeen te voeden. In kraakbeenweefsel bevinden zich geen bloedvaten die het herstel kunnen versnellen. Kraakbeen is moeilijk te herstellen. Er is geen bloedtoevoer, geen mogelijkheid tot celdeling voor regeneratie. Hoe gezond kraakbeen te behouden? Voed ze, precies die stoffen die kraakbeen herstellen. Beweeg, zodat de wervelkolom wordt samengedrukt en uitgerekt. Fysiologisch niet te veel. Compressie en strekking van de wervelkolom en gewrichten verbetert diffusieprocessen. Dit is precies de manier waarop voedingsstoffen het kraakbeenweefsel kunnen binnendringen. Dit is geen snelle of directe manier. Het werkt zeker. Maar niet snel. Het is fysiologisch. Daarom is het noodzakelijk om kraakbeenweefsel bijna constant te voeden en uit te rekken, comprimeren. Rekken en knijpen betekent bewegen. Fiets, loop, doe speciale rekoefeningen. Dus, er zijn geen bloedvaten in het kraakbeenweefsel van een volwassene. Kraakbeen wordt gevoed door diffusie. Het is mogelijk om de toevoer van kraakbeenweefsel met voedingsstoffen te vergroten. U moet uw kraakbeen actiever bewegen. Wat betekent dit voor de wervelkolom? Het is mogelijk om de voeding van de tussenwervelschijven te versterken. Compressie en strekking van de wervelkolom is matig en zacht. Hiermee kunt u de voeding van de tussenwervelschijven verhogen. Wat betekent dit voor de gewrichten? Een matige toename van fysieke activiteit helpt om het kraakbeen beter te voeden. Herstel van kraakbeenweefsel zonder beweging is mogelijk. Maar in dit geval hebben we het over injecties in de gewrichten en niet over het innemen van capsules met voetensol. Soms is het nodig. En dit gaat over behandeling. Hoe helpen NSP-producten? Ooit flex. Bevat gonroe, MSM, glucosamine, collageen. Het zijn deze producten die bestaan uit die stoffen die nodig zijn om de gezondheid van kraakbeenweefsel te behouden. Ook voor huidstructuren, bloedvaten en overal in het menselijk lichaam waar een ondersteunend frame is, bindweefsel. Preventie is voedingsondersteuning en lichaamsbeweging. Het verbetert de efficiëntie van het nutriëntegebruik, inclusief stretgen en speciale voeding. Eigenlijk zijn dit de twee belangrijkste factoren die de kans op een gezonde toestand van de gewrichten en de wervelkolom aanzienlijk vergroten, bijna tot op de allerdiepste ouderdom. Tweede belangrijk feit. Eigen menselijk groeihormoon helpt aanzienlijk bij het herstel van bot, spier- en kraakbeenweefsel. Dit betekent dat zelfs minimale fysieke activiteit de productie van uw eigen groeihormoon verhoogt. Groeihormoon helpt beschadigd weefsel te herstellen. Verhoog de botmassa. Vergroot de spieromvang. Herstel kraakbeen. Verminder het volume van vetweefsel en vervang het door spieren. Wat moet worden voorkomen? Arthrose van het heupgewricht. Heuprothese is een veel voorkomende en veel gevraagde operatie. Wanneer is een heupprothese nodig? In geval van gewrichtsschade, wanneer de mobiliteit is verminderd en er pijn is, zelfs buiten fysieke activiteit om. De meest voorkomende reden voor gewrichtsvervanging is artrose. Andere oorzaken zijn reumatoïden artritis, fracturen, septische artritis, dysplastische processen. Wie krijgt een gewrichtsvervanging aangeboden? Gewrichtsvervanging is een grote operatie. Het wordt meestal aanbevolen als andere methoden, zoals fysiotherapie, steroïde injecties, niet helpen de pijn te verminderen en de mobiliteit te vergroten. Chirurgie wordt aanbevolen als er ernstige pijn is. Verminder de mobiliteit in de gewrichten. Beperkt vermogen om te bewegen. De pijn is zo hevig dat slaap en kwaliteit van leven worden verstoord. Dagelijkse bezigheden, zoals boodschappen doen, in bad gaan. Zijn moeilijk of onmogelijk. De persoon is depressief door pijn en bewegingsproblemen. Het is onmogelijk om te werken. De socialisatie is verbroken. Dit is de reden van de operatie. Kosten van een gewrichtsvervangende operatie. In Israël vanaf 17.000 dollar. Hernia is een andere reden voor preventie. Helaas vormt een hernia een risico risicoopwurging. Dit betekent de noodzaak van een operatie. Hernia is een gevolg van de strofische processen in de tussenwervelschijven. Ze zijn ook gemaakt van kraakbeen. Symptomen van schijfdegeneratie zijn afhankelijk van de mate van schade. Pijn, verminderde functie, bewegingsproblemen, aanzienlijke verstoring van de normale levensstijl. Hoe wordt het verdeeld? Belasting binnen de schijf in gezonde toestand en in degeneratie van de schijf. Na de operatie neemt de instabiliteit van de wervelkolom toe. Heroperaties voor spinale hernia's zijn niet ongewoon. Wetenschappers herinneren eraan. De ouder wordende wervelkolom is een belangrijk onderwerp voor iedereen. Chronische pijn in verschillende delen van het lichaam. Niet alleen de nek en rug. Enkele van de meest voorkomende aandoeningen worden geassocieerd met hernia's. Trauma of andere schade aan de schijven leidt tot hun uitsteeksel. Degeneratie. stenose van het kanaal waarin het ruggenmerg zich bevindt. Dit is een formidabele complicatie en een verklaring voor de noodzaak van operaties bij gecompliceerde spinale hernia's. Arthrose. Hoe te behandelen en pijn te verminderen? Maar hoe dan ook, vertellen de wereldsterren ons. Pijnstilling is mogelijk. Om te behandelen. Om voor altijd te genezen, is er objectief gezien niets. U kunt de verslechtering van de situatie stoppen. De arts probeert de motorische functie te verbeteren, pijn te verminderen en achteruitgang te stoppen. Oefening als een veilige en aanvaardbare methode voor iedereen. Verhoog de flexibiliteit en het uithoudingsvermogen. Verminder pijn en spierspasmen. Over het algemeen worden zwemmen, evenwichtsoefeningen, wandelen. Fietsen en Tai Chi goed verdragen. Het wordt aanbevolen om een arts te raadplegen voordat u met een nieuw oefenprogramma begint. Goed advies: als alles zo moeilijk is met de behandeling, doe dan zo vroeg mogelijk aan preventie. Geweldige producten, speciaal gemaakt om de gezondheid van het bewegingsapparaat te behouden. Collageen en SP. Bevat precies die soorten collageen die nodig zijn om de gezondheid van de wervelkolom en gewrichten te behouden. Het eerste type collageen is nodig voor pezen, ligamenten, botten en huid. Het derde type collageen voor de huid en bloedvaten. Bonus, jonge, gezonde, stralende huid. Menselijk groeihormoon Eigen menselijk groeihormoon helpt aanzienlijk bij het herstel van bot, spier en kraakbeenweefsel.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 Regulering van het koolhydraatmetabolisme Regulering van de functie van het cardiovasculaire systeem Behoud van cognitieve functies op het juiste niveau. De productie van uw eigen groeihormoon neemt aanzienlijk af met de leeftijd. De secretie van groeihormoon neemt aanzienlijk af na de leeftijd van 30 jaar, met ongeveer 15% per decennium. Maar er is ook goed nieuws. Dat belangrijke feit over groeihormoon waar we mee begonnen. Lichamelijke activiteit verhoogt het niveau van groeihormoon in het bloed. Het wordt in grotere hoeveelheden geproduceerd. Het wordt in grotere hoeveelheden uitgescheiden en afgegeven aan de bloedbaan. Dit is het effect van fysieke activiteit. Ze zijn misschien niet moeilijk, niet zwaar en niet lang. Bijvoorbeeld 30 minuten wandelen in een gematigd tempo. Lichte rek. Haalbare lichaamsbeweging, zwemmen, fietsen. Het belangrijkste is de constantheid van inspanningen. De hormoon wordt alleen aangemaakt tijdens lichamelijke inspanning. Zijn invloed is niet blijvend. In vergelijking met injecties van medicijnen met groeihormoon. De toename van de productie van groeihormoon is niet zo dramatisch. In vergelijking met het gebruik van injecties met groeihormoon. Groeihormooninjecties in de gewrichten in experimenten hielpen bij 93% van de gevallen van artritis bij het herstellen van kraakbeen, het verhogen van de motorische activiteit en het verminderen van pijn. In experimenten met muizen is aangetoond dat lage niveaus van groeihormoon de levensduur verkorten. Een heel belangrijk punt: De tijd voor het vrijkomen van groeihormoon in het bloed is een nacht slapen. Belangrijk. Niet alleen snachts. Nachtelijke diepe slaap. Er is informatie over menselijk groeihormoon. Het is goed bestudeerd. Het is ook bekend dat het nachts tijdens diepe slaap in het bloed vrijkomt. Slaapstoornissen leiden tot een afname van de niveaus van menselijk groeihormoon. Dit is een andere verklaring voor hoe gebrek aan slaap, obesitas en problemen met de gewrichten en de wervelkolom veroorzaakt. Nachtrust is belangrijk. Wat helpt je om s'nachts te slapen? Magnesium, lecithine, omega-3 en HVP. Een voldoende aanvoer van vitamine B is belangrijk. B-vitamines dienen overdag ingenomen te worden. Ze kunnen verkwikken. Daarom zijn ze s'avonds niet dronken. Wat is er aan de hand? Als groeihormoon niet genoeg is. Spierweefsel is schaars, botweefsel ook, vet hoopt zich op. De risico's op diabetes en obesitas nemen toe. Stemming en prestaties zijn laag. De kwaliteit van leven. Mensen met lage niveaus van groeihormoon hebben meer kans op depressie. Cognitieve functies, inclusief leren en geheugen, zijn ook direct gecorreleerd met groeihormoonspiegels. Wat weten we over menselijk groeihormoon? Somatotropine, menselijk groeihormoon, wordt gesynthetiseerd en veel gebruikt, zowel in de geneeskunde als in sport en fitness. In 1989 werd groeihormoon verboden door het Olympisch Comité. Bijwerkingen van injecties met groeihormoon zijn bekend. En hoe het herstel van spieren, kruikbeen en botweefsel te versnellen, als, als er geen wens is om injecties met groeihormoon te gebruiken. Tenzij er goede redenen zijn voor zo'n serieuze therapie. Maar is het erg wenselijk om de conditie van het bewegingsapparaat te verbeteren? Groeihormoon hoeft niet te worden geïnjecteerd. Het kan onafhankelijk worden ontwikkeld. Haalbare fysieke activiteit kan het niveau licht en kort verhogen. Meestal is dit niveau bij mensen na 45 jaar laag. Het is onmogelijk om de beschadigde structuren van uw lichaam te herstellen met een laag groeihormoongehalte. Maar het is mogelijk om het niveau van groeihormoon te verhogen. Regelmatige, haalbare... Constante fysieke activiteit is de sleutel tot het herstel van veel functies. Leen de wervelkolom en gewrichten. Wat kan er nog meer worden gebruikt? NSP-producten nuttig voor de botten en het zenuwstelsel. Calcium met vitamine D. Natuurlijk is het noodzakelijk voor de gezondheid van de botten. Bij een gezonde wervelkolom gaat het om het behoud van kruikbeenachtige tussenwervelschijven en om de bescherming van botstructuren, wervels. Everflex. Het bevat gondroe, MSM, glucosamine. NSP produceert gondroe en MSM. Meer over collageen. Er is een tweede NSP-product. Met collageen. Het is zeer comfortabel om te nemen. Chlorofiel voor een betere opname van alle nuttige stoffen. Chlorofiel als ontgifter. Chlorofiel als eerste menselijke voeding. Omega-3, lecithine en magnesium. Een uitstekend trio voor nutritionele ondersteuning van het zenuwstelsel. Vaten, het hart, ze zijn ook nuttig. En meer over zenuwen. Kalmeer, normaliseer de slaap. Ontwikkel in een droom de stoffen die nodig zijn voor herstel. Hiervoor gebruiken wij het product HVP, HOP, Valeriaan, Passiflora. Nutritionele ondersteuning voor zenuwweefsel, regeneratie en herstel van beschadigde cellen. Voor deze doeleinden gebruiken we vitamine B-complex. Vitamine D. Niet alleen voor de gezondheid van de botten, immuniteit, stemming, algehele gezondheid. Samenvatten. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is mogelijk om lijden en situaties te vermijden waarin er geen keus meer is. Start gerichte acties om de gezondheid van uw wervelkolom en uw gewrichten te behouden. Spaar je gezondheid.